ik krijg heel vaak van mijn cliënten terug dat ze zo blij zijn dat ze naar me toe zijn gekomen omdat uh, altijd gepraat en dat geanalyseerd van ja hoe moet je je leven nou anders inrichten en hoe moet je nou meer ontspannen dat ze dat beu zijn dat ze dat ook moe zijn moeten om te praten en om te denken en dat ze het zo fijn vinden bij mij dat ze even niks hoeven je hoeft niet te presteren, ze hoeven niet te analyseren, ze hoeven niet te denken. Ze hoeven alleen maar te liggen en te zijn. En uh, laatst was een cliënt die, uh, die dan het, het, het traject uh, van de tien keer had uh, afgesproken. En dat was iemand die heel erg in de analyse zat. Als ik vroeg uh, van ja, maar wat voel je dan? Ja, ik denk dat ik dat voel. Dat is voor mij een teken van ja, dan zit je nog te veel in je hoofd, um, dat hij na een paar behandelingen al zei, na afloop, weet je wat me nou zo opvalt en wat ik nou zo fijn vind? Dat ik hier niks hoef te doen, niks hoef te analyseren en toch werkt het. Sterker nog zegt ze, juist werkt het. Want nu voel ik weer en ik voel mezelf weer en zo fijn en daar doe ik het voor. Ja, oh dat ben ik echt zo dankbaar.